Ik sta hier met uh, Jos Pols, mijn uh, compagnon, onze uh, chef werkplaats. Die heeft vorig jaar deelgenomen aan het Honda uh, Contest voor de Nederlandse uh, Honda technici. Dat heeft hij toen gewonnen. En ja, Jos, wat is daaruit voortgekomen uh, afgelopen uh, oktober? Op uitnodiging mocht uh, iedere winnaar van een land mocht, uh, deelnemen aan het Europees kampioenschap. Voor, dus eigenlijk het, het, het Europees Kampioenschap voor motormonteurs van Honda. Ja. Oké, okay, en uh, hoe gaat zoiets in zijn werk? Uh, hoe ging het in Nederland en hoe ging dat in, uh, in Europa om, uh, aan toe? Ja, in Nederland hadden we voornamelijk uh, online het examen. Okay. Dus uh, nou, daar werden vragen gesteld, zowel op technisch vlak als op het vlak van Honda in het algemeen. Dus okay. ze wilden gewoon echt weten hoe dat je ten opzichte van Honda aan kennis staat. En uh, of je genoeg uh, kennis hebt van de opzoeksystemen van Honda waar je alle informatie vandaan kunt halen. Dus uh, ja, daar bleek ik in ieder geval op dat moment de beste score te hebben behaald. Dus ik werd op verzoek uitgenodigd om mee naar Duitsland te gaan, 14 oktober. En uh, ja, daar had ik dus 24 uh, ja, eigenlijk mede-kandidaten. Dus is 24 uh, kandidaten van uit welke landen zoal? Uh... Ja, de winnaars van Noorwegen waren er, van Zweden, Finland, uh, Turkije, Polen... Maar ook eh, Spanje, Portugal, eh, Duitsland. Oftewel echt een Europees kampioenschap. Ja, okay. En zelfs uit Engeland. Oké, okay, valt niet helemaal in, uh, in Europa, maar ook die mochten meedoen. En, en, uh, vertel een klein beetje, je komt dan uh, aan op zo'n evenement. Uh, hoe gaat zo'n dag in zijn werk? Of, of zo'n week? Of wat moeten we aan denken? Ja, we kwamen eigenlijk de donderdag ervoor kwamen we aan. Dus uh, de dertiende. Ja, en uh, toen hebben we die diner gehad, toen werd uh, helemaal uitgelegd wat uh, de planning was, dus hoe het ging verlopen. Je kreeg je kaartje met uh, eigenlijk je eigen indeling, want ze hadden natuurlijk groepen gemaakt dat je zo laat op een bepaalde opdracht moest zijn. Mm -hmm. En uh, dat we dus te horen kregen dat we op de vrijdag uh, zes werkstations kregen, dus we moesten zes assessments dus eigenlijk zes verschillende opdrachten? Ja, oké. Okay. Zes verschillende opdrachten. De eerste opdracht waar ik mee ben begonnen, kreeg ik een uur de tijd voor. En uh, dat ging voornamelijk over het gebruik van de werkplaats, handboeken en alle informatie, media die Honda gebruikt. Oké, okay. dus uh, moet ik dan denken aan, aan uh, gewoon het papieren boekwerk of, of gaat dat tegenwoordig ook digitaal? Of, of... Digitaal, ja oké. Okay. Dus alles, uh, alles achter de laptop en dan uh, Google? Nee, nee, zeker oh, okay. niet. <laughs> nee, alles behalve. Okay. Google, uh, nee. nee, dit is echt gewoon, uh, de vragen waren gebaseerd op uh, het opzoeksysteem, het uh, digitale werkplaatshandboek van onder. Oké, okay. en... Uh, je, hebt je, je zoekt alles online op en, en wat was dan je tweede assessment? Want ik, ik neem aan dat er ook iets gevraagd wordt van je, je handwerk ook, anders kunnen ze beter een er dan naartoe sturen. Ja, nee, in dit geval mijn tweede assessment ging over bedradingsschema's. Dus ja. uh, ook die was evenwel in, uh, in het digitale. Maar uh, ja, steeds meer elektronica natuurlijk op de motorfiets. Ik vind dat persoonlijk helemaal geweldig. Maar dat betekent wel dat de schema's steeds en steeds groter en uitgebreider worden. Dus ook steeds belangrijker dat je daar de goede informatie uit kunt halen. Okay. En uh, ja, Mijn tweede assessment ging dus specifiek over een bedradingsschema. Wow. En. en van welke motor was dat dan, dat bedradingsschema? In dit geval was het van een uh, CRF 1100 FK twin met dual okay. Dat is nou best een complex uh, schema ook. Ja, oké. Okay. Wat was dan de, de vraagstelling die, uh, die voor dat assessment uh, beantwoord moest worden? Ja, je krijgt meerdere vragen natuurlijk, maar een vraag was bijvoorbeeld uh, als deze storing optreedt, um, welke gevolgen heeft dat voor uh, de complete motor? Welke onderdelen vallen dan uit? Welke kunnen eventueel uh, uh, wel nog doorfunctioneren? Wat zal de motor doen? Zou je stoppen met schakelen of zou je een ander soort kwaaltje of klacht okay. eigenlijk uh, krijgen? Ja, oké, okay, dus een behoorlijke diagnose uh, ja. uh, kennis uh, en ervaring. Ja, en alle, en alle assessments, alle zes die we die dus uh, die vrijdag voorbij zijn gekomen, waren puur gericht op diagnosecellen. Oké, okay. ja. En, uh, zijn er zijn ook nog praktische dingen geweest, Want dit is vooral op het digitale vlak. Maar ik neem aan dat je ook een keer gereedschap vast hebt, ja. dat is wat anders nu is het geen technische uh, competitie. Ja, deze eerste twee waren volledig dus digitaal. En uh, de volgende vier assessments waren echt wel uh, gewoon fysiek ook dingen doen. Uh, assessment 3 waar ik kwam, daar uh, mocht ik een koppeling uh, monteren, ja. die uh, lag eigenlijk gewoon in een bak helemaal uit elkaar klaar. Die moest je controleren uh, op slijtage, op uh, andere controlepunten die je bij de koppeling kunt doen. Uh, vervolgens uh, moest je aangeven of die binnen de toleranties valt of ja of nee. Eventueel ook een oorzaak uh, doorgeven als je die kon bedenken. En of je kreeg natuurlijk ook punten afhankelijk van of je de juiste oorzaak kon, uh, kon achterhalen. En als je alles volgens specificaties uh, had gecontroleerd, mocht je hem in elkaar zetten. Maar in dit geval zonder gebruik van het werkplaatshandboek. Dus het was even juist gefocust op je algemene technische kennis, zonder de handleiding erbij. Oké, okay, en uh, je krijgt dan een bak met losse spullen. Er zijn twee groepen voor je geweest. Uh, Iedere keer wordt alles weer uit elkaar gehaald of, of zijn het iedere keer dezelfde assessments die klaar liggen voor iedereen persoonlijk? Nee, de assessments die nu werden afgenomen, die liggen voor iedereen op dezelfde manier klaar als die aan de opdracht begint. Oké, okay, dus iedereen krijgt fysiek dezelfde opdracht. Ja. En uh, wat je vertelde, zes assessments, we zitten nu op de helft, je hebt er drie gehad. Ja. Uh, van de andere drie, uh, om niet al te veel in de details te gaan, uh, wat was daar het leukste assessment van? Um, ik vond ze eigenlijk alle zes net zo leuk. <laughs> ze waren allemaal uitdagend en uh, technisch uh, goed onderbouwd. Dus uh, ja, ik vond ze allemaal leuk. Ja, en... En tijdens zo'n competitie want ik neem aan dat je niet van van uh, 8 uur s morgens tot tot uh, 11 uur s avonds met de assessments bezig bent uh, wat wat wat houdt zo'n dag nog meer in is er ook ruimte voor wat ontspanning of zeker is het alleen maar serieus uh, competitie nee de stress level was heel hoog <laughs> heel erg hoog um... En om daar een klein beetje lucht in te brengen hadden ze ook allerlei activiteiten om te doen. Dus in de pauzes uh, werd je uitgenodigd om bijvoorbeeld in de simulator uh, rond te rijden. En um, ja, degenen die de, daar de dagrecord van reden, die kregen uiteindelijk daar ook een mooie prijs voor. En je mocht met van die bestuurbare autootjes rijden. Over een baantje kon je samen met je kon collega's een wedstrijdje doen. En, um, we hebben een rondje gereden met de Honda I, e, de volledig elektrische auto van Honda. Nee, ja. Mocht je zelf mee rijden met uh, Clarity. Dat is uh, een auto op is waterstof, die, waterstof sorry, nieuwe waterstofauto. Waterstof, ja. Ja. Dus, uh, daar hebben we wat uh, tekst en uitleg over gehad om te vullen. En uh, uiteindelijk hebben we ook met de NSX een rond mogen rijden. Ja, dat is de vochtwagen van. Ja, eigenlijk het antwoord op ken bekende Italiaanse rasmerken. Ja, ja oké, okay. heel bijzonder en uh, weet je dan eigenlijk per assessment ook meteen je uitslag of, of hoe gaat zo'n uh, evenement eigenlijk globaal in zijn werk? Nee, dit, uh, dit examen was echt puur compleet grijs waar je uit Dus je kon niet terug in je vragen, je kon niet zien hoe ver dat je was, je kon niet okay. zien hoeveel vragen dat een assessment had. Je weet alleen dat je een bepaalde hoeveelheid had en uh, dat je de opdracht moest voldoen. En je kon dus ja. ook niet zien of je antwoord goed of fout was. Je moest af en toe ook de examinator erbij roepen zodat die dus kon controleren wat je gedaan had of dat dat ook juist was. En die moest dat dan vervolgens invullen. En, en... Dus, maar je had geen idee, want ook daar uh, stond niet bij goed gedaan of niet goed gedaan. Oké, okay, en door dus, uh... wie wordt zo'n uh, zo examen dan beoordeeld? Want uh, Honda is natuurlijk een Japans merk. Uh, waren er ook mensen vanuit Japan aanwezig of, ja, of waren het lokale ja. opleidingsmensen? Nee, er waren echt uh, een groot aantal uh, mensen uit Japan overgekomen. En de, de meest belangrijke mensen binnen Honda Europa waren uh, aanwezig. Dus dat was echt een serieus evenement. Ja. ja. En dan uh, nou heb je die zesde assessment klaar, dan weet je eigenlijk dus, begrijp ik uit je woorden, nog niet waar je staat. Uh, ik neem aan dat je dan tegen het diner aan zit, dan ga je met z'n allen eten. En, ja. en hoe gaat zo'n zo diner dan... Uh, Krijg je een, een zak friet van Piet of krijg je ook wel serieus eten? Nee, ze hadden hier heel veel aandacht aan besteed, dus we kregen super lekker eten. Het was heel gezellig en je werd ook aan tafel gezet met andere collega's uit andere landen. Mm -hmm. Dus uh, ja, in dit geval, wij zaten met, een, uh, met Team Zweden aan tafel. superleuke gesprekken gehad, leuk contact. Dus uh, daar gaan we zeker nog een keer naartoe of uh, hier naartoe. Dus, uh, okay, dus is de uitwisseling netwerk, met andere landen ja. die, die gaat ook nog zeker wel plaatsvinden. Heel goed voor je netwerk, ja. ja. En, en uh, dan, dan, dan krijg je de eerste gang van het eten. Want ik hoorde je al van de week, gisteren al iets zeggen over uh, dat er tussendoor iedere keer een soort van uh, uh, tussenmomenten waren met uh, bekendmaking van de, de verschillende assessment uh, resultaten. Of met wat, ze, wat nou eigenlijk de opdracht was en wat eigenlijk het goede antwoord had moeten zijn. Nee, antwoorden kregen we niet te horen. Absoluut niet. Want uh, het kan goed zijn dat ze bij andere werelddelen dezelfde vragen krijgen, dezelfde okay. assessments. Yes. die hebben we die nog niet gedaan? Weet ik niet. Okay. Dus um, de antwoorden kregen we zeker niet. Maar uh, ze deden wel uh, een uitreiking en een uh, specifieke prijs per assessment Wie dit, die het beste had uh, vol, volbracht. Dus, uh, ja. Oké, okay, en... Uh, dat, nou, uiteindelijk kom je tot, tot uh, het eindoordeel uh, en, en kan je al stiekem een klein beetje verklappen wat, uh, wat de, de, de prijs was voor de winnaars. Waar, waar gaan die? Want je bent natuurlijk vanuit Nederland naar Europa gegaan. Uh, wordt daar nog iets van een wereldwijde competitie aangehangen? Of, of... Ja, ja, ik had nu dus 24 uh, concurrenten, om het zo te zeggen. Ik. Persoonlijk zie ik het niet als concurrenten, want we moeten, of ons doel is om met z'n allen de klant zo goed mogelijk en zo veilig mogelijk op de weg te houden. Dus, uh, maar er waren er nog 23 anderen die ook streden voor dezelfde prijs die, die te behalen was. En dat is? die prijs was voor de top 3 uh, om een week lang naar Japan te mogen volgend jaar voor het wereldkampioenschap. Oké, okay, en, uh, en, en als je dat dan, uh, degene die het wereldkampioenschap haalt, die krijgt eeuwige roem. Of, of die krijgt een gratis uh... geen idee. is nog verrassing. Okay. <laughs> dat blijft nog een verrassing. Ja. Maar ik begrijp uit het verhaal dat je nu wel weet of jij zelf ook naar Japan gaat of niet. Nou ja, uh, tijdens het diner werd er dus het een en het ander op een gegeven moment verteld aan, uh, aan resultaten. En uiteindelijk kwam dus ook de uitslag van de dag. Ja, en dan, dan, dan, dan beginnen ze met van 1 naar 2 naar 3? Of, of, uh... Nee, nee je krijgt, uh, alleen de top 3 krijg je te horen. Dus okay. alle anderen is gewoon al geweldig dat je daar überhaupt mag zijn en mee mag doen. Dus als je tot een van die anderen hoorde, hoef je, je eigen zeker niet te schamen. Nee, het zijn allemaal landswinnaars, ja. dus op zich uh, iedereen die daar aanwezig was, was uh, van heel hoog niveau. Zeker. Ja. Zeker. En uh, ja, de top drie werd uh, vanaf drie teruggeteld. Dus uh, dan krijg je te horen dat nummer drie was uh, een Duitse jongen. Oké. Okay. Dus uh, ja, dan baal je. En dan oké, okay, ja, dan uh, nummer twee. Dan krijg je te horen dat was toevallig ook een uh, Duitse jongen Ja, voor degenen die, die dit zien... Uh... Ik begreep van Jos dat sommige grote landen waar uh, echt heel veel uh, dealers zitten, daar mochten twee afgevaardigden naar de competitie ja. toe, omdat uh, uh, die gewoon veel meer uh, ja bedrijven hebben, veel meer dealerschap hebben in het land. Ja, ja. ja. oké. Okay. Dus, uh, dus ja, dan krijg je nummer twee te horen en uh, ja, dan baal je tot het uh, moment later. Wordt je naam omgeroepen, en dan uh, krijg je te horen dat je dus. Uh, even kijken of ik hem goed vast kan houden. Dan wordt je omgeroepen, en dan krijg je te horen dat je dus volgend jaar in Japan mag gaan strijden voor de wereldtitel. officieel. Technicus, dankjewel. Gaaf! Dus we hebben nu gewoon officieel in een de Nederlands dealerschap de Europese kampioen Honda Skills Technician voor uh, 2022. Ja, en helemaal super. Top man, proficiat. Dankjewel. En we gaan zien of we daar... Uh... Ja, de, de, uh, vertel eens iets over Japan. Hebben ze al iets losgelaten waar je mag verwachten of... of... Uh, nee. Zeker niet. We hebben alleen te horen gekregen dat dat in oktober 2023 gaat gebeuren. Honda. Dus voor de mensen die nu een reparatie willen boeken, oktober 2023 gaat het voor Jos niet lukken. Nee, dan staat hij een week lang afwezig geblend. Um, maar Honda heeft dan ook te vieren, misschien ook wel heel leuk om te vertellen, dat ze dan 75 jaar bestaan. Zo. Honda als merk. Dus uh, ja, dat wordt één groot feestje. Ja, en dan voor de mensen die ons uh, misschien al wat langer of misschien nog niet zo lang kennen. Uh, wij hebben op vrijdag 30 september jongstleden gevierd dat ons bedrijf 60, uh, 70 jaar bestaat. Dat wij ruim 60 jaar honderd dealer zijn. En dat wij dus ook vanaf heden als derde generatie het stokje hebben overgenomen. En de bedrijfsvoering vanaf heden ook uh, met z'n tweeën voortzetten. Dus dan is dit ook gelijk een mooie bekroning om dan ook gelijk een Europees kampioen als kampioen te hebben. Ja. Super. En, op naar Japan. De bedoeling is om uh, toch gewoon nog steeds bij te blijven leren. Ook uh, als we in Japan zijn geweest met wat voor resultaat dan ook. Mijn doel blijft toch altijd gewoon om uh, ja, de klant zo goed mogelijk en veilig mogelijk ja. dus, uh, de weg op te houden. Ja, dus ik... Uh, ik had al begrepen zo in het voorgesprek, dat uh, vanuit ieder continent, dus Europa drie personen, Amerika drie personen, Azië drie personen, dus dadelijk het wereldkampioenschap in Japan zal uh, misschien ook uit de 12 tot 24 mensen bestaan. Nou, ik denk als je daar überhaupt aanwezig mag zijn en deel aan mag nemen, uh, dat daar zeker geen schande is. Nee, absoluut niet. En ik ben ook echt mega trots met uh, dit resultaat al. Dus we gaan het zien, super ja. benieuwd. Dus als jullie Jos zien lopen en zijn schoenen daar een meter verder naast zien staan, dan weet je wat de reden is.